Jee, ik krijg een... Oeh! Ik schrik me rot. Oh, oh, oh, hey, baby. Oh, Jee, hij is uit, jongens. Hé, hey, wat is dit? Magisch Rijk. Strange Village. Moskou Adventure. Hebben we die ook? Sinds wanneer? Wat is dat dan? Oké. Okay oké okay. en we hebben die oké okay. ja jongens ik ben er weer en um, ik zal je één ding kunnen vertellen ik ben een van de meest domme mensen ter wereld en als je afvraagt waarom dat komt om het volgende um, even kijken waar was ik ook weer oh ja ik was bezig met al die grondes te uh, hoe heet het al die grondes doen maar oké okay. um, de reden waarom ik een van de domste mensen van deze wijde wereld ben, is om het volgende: het is woensdag, ik geloof de 12e, nee, de 11e 11, 11 september. Ik besluit om um, ja, eigenlijk, eigenlijk zooltjes te kopen, omdat mijn schoenen die hadden wel zooltjes, alleen die waren eigenlijk helemaal opgekreukeld. En um, die waren gewoon helemaal kapot. Ga door. Uh, dus, dus ik koop gewoon hele simpele zoltjes voor 5 euro. En um, lekker simpel doen, lekker makkelijk dacht ik. Dan heb ik tenminste wat. Dat is uh, ja eigenlijk heel fijn. Dus ik doe dat. En ik besluit zo om mijn schoenen in te doen. Of in mijn schoenen te doen die helemaal verkreuk kot zijn en uh, eigenlijk helemaal um, dead omdat ik die schoenen misschien nog wel wil dragen omdat mijn uh, puma schoenen pijn doen zeg maar dus um, ja dat besluit heb ik dus genomen even kijken ga ik weer reizen ja dus ik besluit de dus te kopen, voor mijn uh, nieuwe schoenen of oude oude schoenen, en de zooltjes weg te vlekken. Ik doe dat, ik knip erbij het, het past. Oké, okay, ik denk als ik dan de schoenen weg ga doen, dan kan ik de zooltjes eruit halen. Dus ik donderdag ga uh, naar school, ga ik als een gek shoppen. Ik koop schoenen en laarzen, twee soorten, van Graceland. Zijn ontzettend leuk. Um, dus die zijn ontzettend leuk en ze zitten ook goed. Alleen uh, de een van de twee die zit iets minder fijn dan de ander. Omdat die iets te groot is. En die andere die zit wel wat strakker. Omdat het uh, gevoerde laarsjes zijn. Dus daar zit een bollaagje in voor in de winter. Zoals dit weer. Of erger. <laughs> um, dus ik besluit om uh, schoenen te kopen ondergoed. En uh, weet ik het wat allemaal. Wat ik heb gekocht. En... Um, ja, eigenlijk dacht ik van, nou, dan heb ik die uh, uh, schoenen niet meer nodig. Maar ik haal nog wel de zoltjes eruit. Zodat als ik het nodig heb, dat ik gewoon de zoltjes wel heb. Voor 5 euro heb ik die gekocht bij de skapino. Simpel is dat. Weet je, dus, dus ik um, weet dat ik nog die, die zoltjes moet bewaren dus. Um, zodat ik die in, als het nodig is, in toekomstige schoenen kan doen. Als die uh, schoenen verlept zijn of het zoltje helemaal verlept dat ik dan wel zoltjes heb. Ik heb wel zoetjes, maar die zitten gewoon niet zo lekker als die ik had. Dus ik haal de schoenen van mijn voeten en ik haal de veters eruit. als ik schoenen heb, maar de veters zijn kapot of de veters, die zitten gewoon heel k.u.t. Dan kan ik altijd de veters nog daarin doen. Dus ik gooi die schoenen zo in die prullenbak. En um, ja, ik gooi ze gewoon zo weg. Nu is het vandaag 14 uh, september 2019. En is het uh, drie dagen nadat ik heb ontdekt dat ik schoenen met zooltjes en al heb weggeflekkerd. Want die schoenen zitten dan wel goed, maar ze zitten iets aan de ruime kant. Dus ik wilde graag eventjes zooltjes erin om te kijken of dat iets lekkerder zit. Um, maar ja, ik heb geen zolen meer. Dus ik, um, ja, ik heb wel schoenen, maar ik heb geen zolen meer. Ja, dikke pech. Um, dus daarom ben ik een van de domste meiden ter wereld. Omdat ik mijn zoltjes letterlijk heb weggegooid nadat ik het zes keer nog tegen mij heb verteld. Dat ik niet die zolen moet doorgaan. Uh, uh, dat ik die zolen nog moet weg uh, niet moet wegflikkeren. Drie keer tegen mezelf gezegd. Ik heb het drie keer mezelf aan herinnerd. Dan zou je toch denken dat je nog niet zo dom bent. Maar blijkbaar ben ik dat dus wel. Um, ja. Dan zou je naar binnen rennen. Waarom zou je naar binnen rennen, dame? Um, dus daarom ben ik voor mijzelf uitgekozen um, als domste mens. <laughs> of domste. Een van de dommere mensen die je maar kunt vinden. Dus uh, jongens, hier ligt dan wel weer geen sneeuw. Dat is dan wel weer raar. Oh ja, ik was hier bezig met een huistebel. Wat vinden jullie tot nu toe van het stukje? Ik vind het zelf, al zeg ik het zelf, vind ik het nog wel heel mooi. Want dit is dan de achtertuin, hier komt het zwembad. Um, ja, het zwembad. Ik ga hier nog wel wat mee doen hoor. Maar dit is voor een machine maar die ik ga bouwen. Um, maar... Hallo, gaan wij nog draaien? Ja, yeah. dit stukje wordt dan het huis. En um, dit is dan het achterhuisje. Maar die kan je nog niet laten zien, dus... Um, maar dan weten jullie daarvan waarom ik, um, waarom ik een beetje mezelf dom heb genoemd. Het is niet zozeer dat, dat het echt een domme of een slimme actie is van mezelf. Maar het is ook niet zo'n extreme grote fout dat je zegt, die, ja, dat kun je niet overdoen, dame. Um, want ik kan het wel overdoen en ik kan het gewoon maken. En ik kan het ook wel oplossen, weet je. Daar gaat het mij niet zozeer om. Ik, ik kan het allemaal oplossen. Het is ook niet de, de einde van de wereld nu ik, uh, hoe heet het? Ontwikkelen. Nu ik ontwikkelen. Die is perfect. He, maar dit is... Oh. Oké. Okay. Maar ik vind het gewoon een hele lekkere, domme actie. Echt zo'n tasje actie En ik zei toch tegen mezelf gisteren van... Um, ik ben zo'n blondie die alles vergeet en uh, het is vandaag vrijdag 13, dus er zal, tenminste dat zei ik gisteren dus er zal wel wat misgaan. Ja, dat gaat er. Als ik er toen achter kwam, had ik lekker pech. Maar oké, okay, weet je, ik kan er ook wel weer om lachen. Want ik kom er gewoon twee dagen later, kom ik erachter. En um, ja, die schoenen zijn al lang weg. Die schoenen heb ik ook al lang al weg gedaan. Um, het is niet zo dat ik die schoenen nu, nu terug kan vinden of wat dan ook. Geeft ook helemaal niks, want het kan gewoon gebeuren. Vind ik. Nee, we zijn bij de lounge. Lounge, trouwens. Kom op, dame. Hier Hey. Hé, gouden komiek. Oké, okay. mooi. Leuk. Concert geven. Ga maar om, uh, omhoog te overgaan. Niet ik in de spotlights. Oh jawel, ik zit wel in de spotlights. Wow. Ik kan in de spotlights komen. Maar dus um, ja. Ik wilde dus vandaar. Uh, eerst alles doen. En daarna uh, wilde ik kijken of ik iets van. Jee, ik krijg. Oeh. Ik schrik me rot. Ellen is op weg naar een sterrendom. Ze heeft net haar allereerste roempunten verdiend. Met deze roempunten kunnen ja, roemvoordelen binnen het paneel roeminfo worden gekocht. Um, is ze uh, echt ook uh, gevoelig voor ontwikkelingen van de heiligheid en gedragsverwijking um, die, voor, die wordt gevormd door de actie die ze uitvoert. Oké, okay. nou ik krijg geld. Um, gaan we kijken wat kunnen we kopen. Wat? Uh, zichtbaarheid, kans om extra roem via vaardigheden en carrières te bereiken. Er is iets waardoor ze zich onderscheidt van de massa en de aandacht van andere sims trekt. Door, door dit aspect van haar karakter te verbeteren kan ze elke vaardigheid of carrière gebaseerde actie... De aandacht van het publiek trekken, waardoor Ellen een extra roomburst krijgt. Netwerken, gemakkelijk omgaan met beroemde sims. Door een sociaal vakkundige kwam omgaan met andere celebrities te demonstreren. Kan Ellen vriendschappen vormen met de beroemde sims en mooie, mooiste, mooie praatjes houden. En vage kennissen snel in vrienden veranderen. Het netwerktalent van Ellen betekent dat ze elke omgang uh, met beroemde Kennen ze haar roem oplevert, terwijl de omgang met celebrities van een hoger niveau haar nog meer beroemdheid moeten opleveren. Vuurvliegjes en libellen. Openen, openen en openen. Kijken wat erin zit. Ey, weer een nieuwe visie. Deze heb ik nog nooit gevangen, denk ik. Of wel soms. Ik denk het wel, maar... Je always can try. Hey! Oh my god! Ik heb weer een collectie compleet. Zo te horen. Welke heb ik daar allemaal? Die, die en oh die. Heb ik dan weer een collectie helemaal compleet? Ja, alle twintig, Yes! Die en die is nieuw, zeg maar. Mijn zo. So. Ik heb er dus nu al 1, 2, 3 compleet. Kikkers heb ik 19 van de 25, uh, tuinieren heb ik er 30 van de, dat uh, klopt niet echt maar, oké, okay. 30 van de 32. Metalen heb ik 18 van de 20, kristallen heb ik er 19 van de 20, maar deze die er nog uitkomen, oké. Okay. Ansichtkaart heb ik er 0 van, fossielen heb ik de 14 van de 15, nou ja, daar klopt ook niks van. Uh, deze heb ik 7 van de ding, die heb ik 0 van de nul, buitenartswezen heb ik er 4 van de 10, ruimtewezen heb ik er 0 van de 10, vissen. Uh, oh, ik heb er 4. Heb je hier nog een vijvertje ergens anders? Waar je iets in kan dumpen ofzo. Behalve deze. Denk het niet hè jongens. Dat is stom. Jongens, wij gaan ermee ophouden. Want ik uh, ga de komende dagen toch nog niks doen bijzonders. Vond je deze aflevering nou leuk? Dan nog even het blauw duimpje omhoog hier beneden. Kun je abonneren om op te blijven van mijn nieuwste videos. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een groep nieuwe video. Doedels!